Beste luisteraars, hallo. Dit is Jolanda Goijker bij een nieuwe aflevering van Zij. De podcast waarin je hoort wat jij kunt doen om gendergelijkwaardigheid eerder voor elkaar te krijgen. En deze keer is online te gast Helga Ultse. Helga werkt in de IT, de wereld die bekend staat als een mannenwereld. Helga, welkom. Dankjewel. <laughs> uh, hoe is het voor jou om uh, te werken in de ICT? it <laughs> Ja, eh. Uh... Dat is uh, niet een gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Uh, ik uh, ben daar al, uh, nou, ik weet niet hoe lang werkzaam in, 30 jaar denk ik. Ik ben daar ook gewoon jong in begonnen. Wel als uh, alpha meisje. Hè. Ik had een taal gestudeerd uh, en ik kwam bij BSO om handleidingen te schrijven. Dus kun je zeggen, ja dat zijn nog steeds wat talige, uh, hè, wat alpha-achtige dingen. En het is vanaf het begin af aan is het wel... Uh, achteraf gezien, misschien wel een mannenwereld geweest met veel jongens, uh, maar er waren ook genoeg meisjes. Dus ik heb dat in het begin helemaal niet als een mannenwereld ervaren of uh, nou ja, dat, ik, dat ik het moeilijker had als meisje. Uh, ben je een fantastische werkgever om uh, te beginnen? Dat was, uh, ja, daar zaten mensen met allerlei achtergronden, ja, heel veel diversiteit. Uh, dus daar is het dat mij nooit zo opgevallen. Dat uh, is eigenlijk pas later begonnen. Uh, want eerst uh, kwam ik natuurlijk als trainee en dan leer je van alles en dan kijk je ook anders tegen de wereld aan. Op het moment dat leiding geven uh, of leiding krijgen, hè, een rol begint te spelen, dan begint je dat wat meer op te vallen. Van, hè, hoe gaat dat eigenlijk uh, en maakt dat dan uit? En uh, ja, dat verandert ook een beetje in de loop der tijd. En niet alleen omdat de tijd verandert, maar omdat jij zelf ook verandert en omdat jouw context verandert. Want eerst ben je het, de jongste medewerker in een groep. Later word je ouder. Maar is je positie ook veranderd? Uh, dus ik weet nog wel, in een van mijn eerste projecten... moesten we een kassasysteem uh, voor telecom we selecteren. En toen hadden we allemaal uh, hoge omers uit Den Haag uh, hadden we over. Uh, en dat vonden we allemaal best wel spannend. En ik nog spannender dan de anderen. En dan weet ik nog wel dat we in een vergaderruimte zaten. En, uh, en toen vroeg iemand uh, koffie... <laughs> En toen dacht ik, nou, dat is nou ook lullig. Dan vraagt ze, omdat ik het enige meisje ben, moet ik zeker de koffie gaan halen. Dus ja, ik heb dat mopperend uh, wel gedaan. Maar <laughs> en, de, de, de, was dus de eerste vraag aan jou was om koffie te halen? Eigenlijk. Nou, zo, dat, uh... zo vat ik het op. Oh, okay. uh, maar tien jaar later uh, <laughs> ja. zitten we in een heel andere set, of tenminste vergelijkbaar vergaderruimte. Maar toen was ik de, de projectleider. Uh, en een jongen die vraagt aan mij uh, koffie. En ik zeg, ja, lekker met melk. Nou, zegt hij... Ik bood niet aan om het voor je te halen. Ik bedoelde, zullen we koffie gaan halen? En toen dacht ik onmiddellijk van... Oh, dat hebben ze misschien tien jaar geleden ook wel bedoeld. Dus oh. het, is ook, het is ook maar net hoe je het opvat. Uh, hoe je dingen in jouw wereld laat landen. Dus ja. nee, ik denk achteraf dat ze het helemaal niet zo bedoeld hebben. Maar, ja. maar, maar jij ging daarvan uit en je hebt dat gehaald. En dat was ja. eh, op dat moment niet heel vervelend. Maar het, je merkt het wel op en... en... Daardoor vond, is het tien jaar later opeens een... Uh... Ja, ik vond het juist wel heel vervelend. En ik denk, oh. nou ja, dan komt dat dan omdat ik een meisje ben. En achteraf denk ik van, heb ik dat misschien helemaal niet goed de signalen opgevangen? En was het helemaal niet zo bedoeld? Dus dat is ook wat ik uh, mensen mee wil geven. Van, ja. Er is altijd een zender en een ontvanger. Uh, en je, uh, ja, je doet aannames, anders kun je niet bestaan. Hè? Dus je ja. neemt dingen aan. Uh, maar he, wees je bewust van je eigen uh, bril die je op... Hebt, want het hoeft niet altijd zo bedoeld te zijn en je kan het ook op een andere manier uitleggen. Ja. En als jij het anders kan uitleggen, stel voor dat ze het wel zo bedoeld hadden, dan had ik ook kunnen pareren met van, nou, ik bedoelde niet <lacht> dat ik dat voor je ging halen, maar zullen we samen koffie halen? Dus ik had ja. hen ook daarin mee kunnen nemen van, ja. uh, uh, zo, zo hoef je dat niet te doen. Precies, precies. Ja. Ja. Nou, de, uh, leuk. Heb je misschien <gif> nog een voorbeeld? <gif> <gif> nou ja, weet je, het is uiteindelijk, als je terugkijkt, al een mannenwereld. Dat denk ik wel. En uh, soms, uh, je kan zeggen dat is lastig. Uh, maar het is vaak ook makkelijk. Want je bent heel vaak de enige vrouw. En daarmee eigenlijk een soort van buitencategorie. En dus je, in heel veel uh, strijd dingen doe je niet mee, omdat jij in een soort van aparte categorie zit. Dus ik heb het heel vaak als makkelijk ervaren, uh, in plaats van dat het heel moeilijk is. Juist doordat uh, je een andere blik hebt misschien? Of, uh, en dat je ook anders dan... ervaren wordt. Oké. Okay. Dus dat geeft dat, je meer uh, ruimte dus? Ja, okay. ja. En ook dat kan weer een verhaal zijn dat ik die ruimte gewoon genomen heb, uh, omdat ik die zelf ervaren heb. Die mij helemaal niet gegeven is, maar dat ik hem genomen heb, dat kan. Uh, maar ik denk ook dat ik heel vaak heel veel ruimte heb gekregen, omdat ik nou ja, toch dan een van de weinige vrouwen was. Kijk, je, wat je wel eens ziet is dat uh, vrouwen in de mannenwereld dat die denken dat die uh, mannelijker moeten worden. En, dus, en wat je dan ziet, is dat die eigenlijk kunstmatig... Hè? En, uh, en, en ik bedoel, wat is mannelijk? Ik, ik geloof in mensen met eigenschappen. En ja, er zijn veel vrouwen die vrouwelijke eigenschappen hebben... en mannen met die mannelijke eigenschappen hebben. maar. Iedereen heeft alles in zich natuurlijk, dus het is nooit zwart-wit. Ja. Uh, nou ja, man-vrouw is sowieso, uh, uh, doe je dus in de wereld kort. Ja, zeker. <laughs> maar, <laughs> maar er is altijd wel een soort dynamiek of een, een, een gevoel. Hè? Als je inderdaad in een ruimte met twintig mannen bent en jij bent de enige vrouw, dan voelt dat anders dan wanneer er tien andere vrouwen zouden zitten en tien mannen. Ja, ja. ja. en ik denk ook wel dat, uh, de, de, de, dat ligt dus ook gewoon aan jezelf van of je dat prettig vindt of niet. Ik, euh, nou ja, ik heb dat niet vaak als onprettig ervaren. Je kunt ook in een omgeving terechtkomen dat ze juist heel vijandig zijn of juist heel denigrerend. En ik heb dat, nou de, de luxe gehad dat mij dat eigenlijk nooit is overkomen. Dus, gelukkig? Ja, ja gelukkig. Ja. <laughs> ja. Ja, maar dan is het dus ook eigenlijk niet zo heel erg, zeg maar, als je een heel klein percentage vrouwen hebt. Een nee, grote vind ik niet. Voor jou niet? Of? Nee, voor mij ja, niet. Nee. nee. En, uh, en ja, goed, dus voor een deel ligt dat natuurlijk ook aan jezelf. Uh, hè, want ik heb ook wel een andere podcast van jou beluisterd over taal. En uh, uh, ik denk wel dat, uh, uh, en dat is ook regionaal ook nog eens bepaald, hè, maar, maar ook man-vrouw maakt ook uit van hoe uh, meisjes en jongens dingen benoemen. Uh, en daar moet je dus. Kijk, voor mij is taal heel belangrijk. Ik heb een taal gestudeerd. Uh, Engels dus, geloof ik, hè? Ja. Toch? ja, ja. ja. Dus hoe mensen dingen formuleren is voor mij belangrijk. Maar goed, ik snap ook van, je kunt er ook op een andere manier omheen draaien en zien van, maar is dat ook zo bedoeld? Want zo vat ik het op. En een mooi voorbeeld vond ik toen ik in Engeland een jaar gestudeerd heb, toen was er een Japanse jongen. En ik deed toen ook Engels vakken, sociolinguïstiek. En die had het er ook over dat Japans is een toontaal. Dus dat maakt uit hoe je iets omhoog of omlaag uh, laat afbuigen. Mm. En ik kan mij wel herinneren, die, die Japanse jongen, uh, die vond ik heel uh, ja, naar eigenlijk. Ik vond hem heel uh, snaurig, heel commandeerderig. Uh, maar dat kwam door die toon. Dat kwam helemaal niet door wat hij zei of door hoe hij was. Maar dat kwam gewoon door de toon van de dingen die hij zei. Dus, en dat was helemaal niet zo bedoeld. Dus als je, op het moment dat je je ervan bewust bent, kun je het ook anders interpreteren. Uh, en dat vind ik ook met taligheid uh, in het werk, uh, in een mannenwereld. Uh, je, je weet gewoon dat mannen uh, sommige dingen anders opvatten. Uh, en dan kan je zeggen van oké, okay, dat moet dus niet meer zo zeggen. Uh, dat is zo, maar je kan ook uitleggen van wat je ermee bedoelt. He, bijvoorbeeld een meisje die zou zeggen uh, uh, van een project wat ze nog nooit eerder heeft gedaan. Dan zegt zij, oh dit heb ik nog nooit eerder gedaan. Ik weet niet of ik dat wel kan. Uh, en dan een jongen gaat dat opvatten als van, nou die is niet geschikt, want die durft dat niet. Uh, dus die, die denkt dat ze het niet kan. Maar dat is helemaal niet wat ze zegt. Ze zegt dat ze doet een soort van winstwaarschuwing van, ik wil het heel graag proberen, maar heb even geduld met mij, want ik weet, ik kan geen garanties geven. Een jongen die zou zeggen, ik heb dat nog nooit eerder gedaan. Ik ben daar nog nooit in uh, mislukt, dus ik denk wel dat ik dat kan. Een meisje zou dan zeggen van ja, nou dit is een blaaskaak, die zit gewoon op te scheppen. Uh, dus uh, die weet dat helemaal niet. En zo moet je dat eigenlijk met elkaar daar halverwege in tegemoet komen. Van als je iets zegt, wat bedoel je dan te zeggen? Ja. Ja. Ja. Um, en ik, dus ik zeg niet van oh, maar dan moet je je taal aanpassen. Uh, nee, ik zeg eigenlijk dat je gewoon je ervan bewust moet zijn dat je dingen anders uit kunt leggen. En dat geldt voor de zender en de ontvanger. En is het beter als je dat uh, doorvraagt in een situatie waarin de man-vrouw verhouding niet helemaal gelijk is? Ja, kijk, ik heb altijd op projecten gewerkt. En dan gaat het er heel erg om... Een project heeft een begin en een eind. Uh, kan kan je nog oef... iets concreter een voorbeeld noemen van een project? Uh, uh. Ja, altijd ICT-projecten. Dus je maakt heel vaak software, je ontwikkelt iets uh, en daar zit, er, zit een hele wereld omheen. Hè. In het begin maakte ik gebruikershandleidingen, later uh, maakte ik testprogramma's. Nou ja, later was ik projectleider, uh, later was ik accountmanager om de projecten juist binnen te halen. Dus een project is, heeft een begin en een eind. Je krijgt een opdracht, je ontwikkelt iets, je implementeert het en je vertrekt weer. Oké. Okay. Uh, ja. In het heel kort, maar dat duurt in het echt dan twee ja. jaar misschien of zo? Een jaar, twee jaar, sowieso. Ja. maar dat betekent dat is echt iets anders dan een lijnfunctie. Want met, hè, als je manager van een afdeling bent, dan heb je tijd om uh, aan dat team te werken. Om te zien waar die goed in is en die en dan ga je er een beetje aan knutselen. Maar als je een projectleider bent, dan weet je dat er onmiddellijk gescoord moet worden. En als je dan er ook nog eens bij optelt van dat wij dat heel vaak deden op detacheringsbasis. Dus dan was er een klant en die huurde mensen van BSO of uh, nou ja, later van ons eigen bedrijf in. Dan weet je dat je onmiddellijk moet scoren. Er wordt onmiddellijk naar je gekeken van hè, haal je die deadline, wat, hè, de, de mijlpalen... Dat, dat ligt niet iedereen. Het ligt, niet alle jongens, ook niet alle meisjes. Maar het ligt meer jongens dan meisjes. Dat, dat is gewoon een gegeven. Dat er constant naar je gekeken wordt, dat, dat je altijd moet presteren. Nou goed, dat, dat is een gegeven. Maar als je als projectleider dan uh, mensen moet gaan selecteren... om op jouw project te gaan werken en die deadlines te gaan halen... dan is het wel goed dat je ervan bewust bent... dat als een meisje zoiets zegt, dan zou je... en die zegt van ik weet het niet of ik dat wel kan. Ja, ja. Nou, dan zou je heel veel talenten missen, uh, als je dan uh, uh, uh, uh, denkt dat dat betekent, ik denk dat ja. ik het niet kan. Ja. ja, je zou heel veel missen. Dus uh, dat is eigenlijk mijn boodschap van, uh, uh, wees je ervan bewust uh, van beide kanten, dat het iets anders kan betekenen. En vraag dat dus op door van, hoe zie je dat? Heb, uh, he, vind je dat eng? Of uh, kunnen we je daarbij helpen? Of uh, ja, hoe wil je het aanpakken? Dat zou je wel heel goed kunnen hierin? Ja, ja, ja. Dus uh, uh, het, het is gewoon jammer als je uh, te snel conclusies trekt uit nou ja, bepaalde woorden of zinnen die de een of de ander gebruikt. Een soort van cultureel bepaalde norm dat als een meisje dit zegt, dan klinkt het anders dan wanneer een jongen dat zegt. Dat je die norm een beetje blijft onderzoeken voor jezelf. <laughs> ja. ja. ja. En kijk, het ene meisje is het andere niet en de ene jongen ook niet. Dus je, je kan ook niet zomaar zeggen, oh, dat betekent dus altijd dit. Nee, dat is niet zo. Dus. Maar het is wel een soort van startpunt dat je even door moet vragen van, uh, hoe zit dat in, in mijn beleving? En waar past dat dan in? Ja, dus en klopt, klopt mijn aanname. Ja. Ja, <laughs> ja. ja, altijd okay. een goed idee. Ja, toch? Ja, dat ja. horen we vaker. Hè? Wat was het, uh, oma? En Anna en Nivea en allemaal van die afkortingen over, de, ja, nou ja, ja, beter communiceren ja. gaat het allemaal om. Ja. Ik moet nog heel even mijn uh, vragenlijstje erbij pakken. Want ik <laughs> heb het gevoel dat ik een vraag vergeten ben. Ja, wat, wat er nodig is om die gendergelijkwaardigheid te versnellen. Ik denk dat dit misschien wel een hele belangrijke is. Hè? Dus Elkaar op ja. waarde schatten en, en doorvragen of je dat ook uh, ja. wel, wel goed uh, kan peilen. En wat, wat zouden er nog meer? Uh... Nou ja, ik denk dat er ook wel eens. Er zal op een gegeven moment toch een soort van omslagpunt uh, nou ja, komen. Of misschien al zijn geweest hoor. Dus, uh, op het moment dat je eigenlijk alleen maar mannen in een managementlaag hebt zitten. Dan is dat dus lastiger. Wat uiteindelijk. Ja, ze hebben die een bepaald beeld van wat ze zoeken of hoe ze het gehad hadden willen hebben. En als die, als die managementlaag uh, uh, genderneutraler is, dan zal ook de aanwas genderneutraler zijn. Hè? Want dan zoek je gewoon nou ja, meer, ik bedoel, dan, dan krijg je als het ware vanzelf meer diversiteit. Da dan is het uh, aantrekkelijker voor de minderheidsgroep om, uh, omdat die dan zich niet hè, uh, ook, meer, meer de minderheid voelt. Want uh, nee, nou, ja. maar ook dat, dat je door die balotage heen komt. Want als je daar een, een, een, een, een groep mannen, uh, oudere mannen in pak en er komt een heel jong meisje uh, op gimpen binnenlopen, dat is een grote kloof. En het kan zijn dat ze daar precies naar op zoek zijn, maar hen dus, op het moment dat, dat die managementlaag uh, zelf gedifferentieerder is, dan zal ook de aanwas, uh, degene die, waar ze naar op zoek zijn, en ook dus degene die solliciteren, zal uh, anders zijn. Uh, dus ik denk dat als er zo'n omslagpunt is, is van je hebt die diversiteit, dan zal dat alleen maar groter worden. En dus dat is iets waar je eerst naartoe moet. <laughs> en, en, dan, en, dan, uh, en wie ja. moet dat dan doen? Moeten die mannen bij elkaar zeggen, uh, hè, van, van dit rijtje met negen mannen moeten er gewoon vier gewisseld worden voor een vrouw, ik noem maar wat? Of uh, hoe, hoe moet dat... Uh? Ja, vind ik lastig. Oh, nee. Uiteindelijk wil je altijd de beste persoon op de plek hebben. En ongeacht man of vrouw, terwijl je eigenlijk wel weet dat gewoon diversiteit is voor iedereen beter. Uh, en, en niet alleen man, of vrouw. Dat, dat geldt eigenlijk voor alle, alle facetten. Het is, dus je is eigenlijk aan... precies de vaardigheden of de dingen die iemand heel goed kan uh, naar voren brengen en op tafel leggen en zeggen oké, okay, uh, dit willen wij allemaal verzameld in ons team. En, uh, dat, nou, ja, weet zo... je, het, is, het is ook een beetje hoe een team werkt. Hè? Dus het is ook niet dat je een, zelf een constante bent. Want in het ene team vervul je een andere rol. Uh, en neem je een andere plek in als in een ander team. En ben je zelf zelfs een beetje anders. Uh, en doe je anders. Uh, benadruk je verschillende dingen van jezelf. Meer of minder. Uh, dus het is juist. En, en dat is het mooie vind ik van zo'n projectenwereld. Uh, je hebt steeds de kans om weer een nieuwe een nieuw facet te onderzoeken en te, ja, uit te lichten. Um, dus diversiteit begint ook bij jezelf. Hè? Dus dat je zelf ook divers moet willen zijn, ja. kunnen zijn um, en dus ook verschillende rollen hè, uh, moet willen innemen. Um, dus ik denk dat dat heel erg zou helpen als we allemaal wat uh, veelzijdiger uh, zouden zijn. Um, dus jezelf bevragen op, ben ik wel veelzijdig genoeg? Ja. En, en hoe gaan wij in, in ons, nou, volgens mij was de Europese norm sinds kort 40% vrouwen in een boord. Maar het kan ook wel eens ergens op papier minimaal 30% zijn of 33% of zo. Maar, maar he, iemand moet zich afvragen, hoe gaan we daar komen? En ja. dan dat begint, zeg jij, met, met jezelf te be, bekijken. Op, ja. Ja, dus ik denk dat je zelf divers uh, moet kunnen en willen zijn. Um, en tegelijkertijd, als ik dat zeg, vraag ik me ook wel eens af van... Um, eh, omdat ik al, al zei van... Ik, ik, soms komt het op mijn pad en dan is het weer een heel erg... Uh, is groot onderwerp in mijn werk, in mijn leven. Uh, en soms appt dat ook helemaal weg. Dus het hangt ook heel erg van jezelf af hoe... Nou ja, hoe je tegen situaties aankijkt en soms denk ik wel eens van door je er niet al te veel van bewust te zijn, maar dat kan ook zijn door je er niet al te veel door te laten beïnvloeden of door uit het veld te laten slaan, door je eigen gedrag beïnvloed je ook het gedrag van anderen. Dus als je zelf heel erg denkt: van oh, ze zullen wel uh, dit van mij denken, omdat ik een vrouw ben. Of ze zullen, uh, ik zal wel twee keer zo hard mijn best moeten doen. Dat is helemaal niet gezegd dat dat zo is. Uh, dat kun je wel denken. En vervolgens ga je er ook naar handelen. Nou, als je in de motorrijden bent, dan weet je uh, waar je naar kijkt, dan ga je naartoe. en ja. je, Die boom moet ik niet raken. Precies, ik moet hem Dat de ga weg. je doen. Links van de ja, midden, dus, ja. ja. Dus als je denkt, oh god, als ze nou maar niet denken dat, nou ja, dan gaan ze dat denken. Dat, ja. dat is bijna automatisch ja, zo. Ja, dus ja. daar heb je zelf ook een rol in te spelen. Het is niet alleen maar iets wat je overkomt. Ja. ja. En toch ben ik wel heel, ik, ik, ik ben heel blij met alles wat je zegt. Ik ben het ook ermee eens. Alleen ik zie in de praktijk bijvoorbeeld, ik moet denken aan de, al die wethoudersploegen die nu de afgelopen weken gepresenteerd worden. Gemeente X heeft wethoudersploeg. En dan hebben ze heel vaak, het is... Nicolien Badura heet ze geloof ik op Twitter, die heeft dat ook allemaal verzameld en dan hebben ze van die coalitieakkoorden en dan staat dan in wij doen voor iedereen, dit is voor samen, uh, wij uh, willen iedereen erbij hebben enzovoort. En vervolgens zie je 154 foto's van wethoudersploegen met alleen maar bijna alleen maar blanke mannen, maar in ieder geval mannen in pakken. Ja. En een ja. enkeling heeft dan een t-shirt of een enkeling is kaal of heeft een bril. En dat is de divers diversiteit. Ja. Dus dat is ja. wel de realiteit uh, waar je, nou ja, als je het hebt over voorbeelden, ja. uh, ja. dat is wat de mensen daadwerkelijk zien. Dus er wordt wel gesproken over, wij willen divers zijn en we willen er voor iedereen zijn, maar we zien het niet. Ja. Nee, en dat ligt niet alleen aan die wethouders, maar dat ligt ook eigenlijk aan de hele maatschappij. En, en ik bedoel, zoiets ontstaat dan dus. Uh, ja, over de politiek en, over, over de, en daar heb ik gewoon heel weinig ervaring mee met hoe dat uh, achter de schermen werkt. En van hoe die wethouders daar dan komen, dat weet ik niet. Uh, uh, maar goed, je ziet het ook heel vaak in bedrijven. Uh, en dat als het om die hogere uh, managementlaag gaat, dan zitten daar toch vaak meer mannen. Uh, in het bedrijfsleven. Uh, en ik denk dat dat ook gewoon een maatschappelijk uh, iets is. En dat is ook niet gezegd dat het meteen een slecht iets is. Hè? Want het is natuurlijk nog steeds zo dat de vrouwen zijn die de kinderen krijgen. En dus een, een, een, uh, ja, een, een tijd lang, ook al zou je de zorg uh, willen splitsen en eerlijk willen verdelen dan nog. Ik bedoel, je hebt die fysieke periode van ja, minder inzetbaarheid en misschien ja. ook wel de geestelijke periode, dat je denkt, ja, dat hoeft voor mij allemaal even niet. Die, die fase is er gewoon. En dat daar is. zijn we en, uh, als maatschappij, hebben we dat nog steeds niet anders ingericht. Het en is dat een kan biologisch best... verschil. Het ja. hoeft geen biologisch nadeel te zijn, maar dat is het nu wel. Ja, en de vraag is of het slecht is. Hè? Want kijk, uh, je kan ook zeggen, van, ja, het gaat om kinderen, maar het gaat bijvoorbeeld ook om mantelzorg. Er zijn het, het willen bieden van zorg is een van die dingen die vrouwen vaker willen, denk ik. Niet alleen kunnen, maar ook vaker willen dan mannen. En daar hoort dan dus ook bij, als je dat wilt, dan hoort er ook bij dat je andere dingen niet kan. Dus ik weet ook niet of het slecht is. Dus ik, uiteindelijk zeg je dan van ja, maar onderaan de streep. Als ik alleen naar uh, carrière kijk, ja, die, die leidt daar dan onder. Dat is zo. Maar daarvoor heb je wel andere dingen willen doen, kunnen doen. dus Ik zeg dus dat het niet per definitie slecht is. Ja. Uh, maar het is wel een consequentie van dingen. Je moet de, de, altijd ook de vrijheid hebben om je leven zo in te richten als jij dat wil natuurlijk. Dat, is, dat klopt dat is heel belangrijk. Daar heb je helemaal, ja. heb je helemaal gelijk. En op het ja. moment dat, dat, dat je moet. Uh, en, uh, en dat je gewoon uh, zegt. In die tijd van ja, maar je hebt een kind en dus mag je niet werken, dan is het ook alweer heel, heel anders. Uh, uh, ja, God, daar kan ik ook allemaal niet overzien. Maar in mijn situatie was dat gewoon helemaal niet zo. Uh, en ik heb alle keuzes, uh, vrije keuzes gehad. Dus daar ben ik uh, heel. Uh, gezegd te geweest om dat allemaal zo te hebben. <laughs> uh, ja. En dan nog zie je dus dat je uh, ja, soms dus dingen kiest die voor een ander misschien als ongelijkwaardig of wat dan ook uitgelegd kunnen worden, maar dit, dat hoeft niet per se zo te zijn. Nee, Iedereen mag dat nee. helemaal uh, wat mij betreft ook zo vrij mogelijk invullen. Ja. <laughs> en er zijn inderdaad mensen die hebben last van een soort van sociale norm. En uh, ik vind het daarom wel een soort steun in de rug dat er gezegd wordt, oké, okay, um, uh, mensen in de boord of uh, in de, hoe heet dat in het Nederlands? <laughs> uh, ja, de, directie. de directiekamer ja. moet voor minimaal zoveel procent uit uh, uh, wat we nu minderheidsgroepen noemen, uh, bestaan. Dat vind ik op, op zich wel een hele fijne ontwikkeling daarin. Maar uh, ja, en die, tijd dat, uh, en die tijd van mijn moeder, uh, dat uh, als uh, twee hetzelfde deden, uh, de, de een daar gewoon daar uh, significant meer voor uh, betaald kreeg dan de ander. Uh, ik, ik weet niet, volgens mij is het nog steeds niet helemaal gelijk getrokken, maar ook dat is iets wat ik zelf nooit ervaren heb. Ik, ik, nee. en, en, en, en, daar waren we toen bij zo begonnen, allemaal heel open over en daar was nooit verschil in. Dus ik heb dat verschil nooit zelf gevoeld, ja. maar dat verschil moet eruit. Uh, ja. en, en ik bedoel, dat, dat is, slaat nergens op. Uh, ja. Dus, ja. <laughs> ja. ja, en wat ik dan uh, ook laatst las... Um... Uh, Sophie van Gol die schreef daar ook over en die heeft een webinar gegeven en die zegt op het moment dat bedrijven zeggen bij ons is dat niet zo en ze gaan het daarna onderzoeken, dan komt er toch wel eens uit dat er een verschil is. En dat is dan natuurlijk ook het moment dat je zegt oké, okay, dat gaan we nu gelijk trekken. Ja, en dat wil je ja. als bedrijf natuurlijk. Ja. Eigenlijk wil je dat hè, die die zeg maar die slechte publiciteit van het is bij ons toch, terwijl we dachten dat het niet zo was, dat wil je eigenlijk voorkomen natuurlijk. Dus, ja, want ik kan me herinneren dat toen ik. Uh, nou ja, toen werkte ik een jaar of vijf of zo bij BSO, denk ik. Dus toen was ik een jaar of uh, dertig en toen vroeg een van die managers aan mij: van. Uh, toen was er ook zo'n soort van onderzoek geweest. En toen zei hij: van, vind jij het hier dan vrouw onvriendelijk? Nou, toen heb ik er al over nagedacht: van ik denk vrouw onvriendelijk. Nou nee, ik voel me niet onvriendelijk uh, bejegend. Maar ik zeg het feit alleen al dat er uh, een kwart meisjes en drie kwart jongens is kan je ook zeggen van, het is niet per se vrouwvriendelijk. De een zal dat op die manier uitleggen, de ander op die andere manier. Dus ik zeg niet dat men vrouwonvriendelijk doet, maar alleen al door die aantallen is het ook niet per se vrouwvriendelijk. Dus dat heeft hem ook wel aan het nadenken gezet. En soms heb je daar dus gewoon tijd voor nodig om dat te veranderen. En de markt moet dat ook willen en kunnen. Dus dat, ik, ik denk niet dat je heel erg gekunsteld daar allerlei noodgrepen in moet doen. Maar goed, je ervan bewustzijn helpt wel. Dat je denkt, oké, okay, dat, dat, en zo kan dat dus door een meisje opgevat worden. En ja. Dus dat het niet vrouwvriendelijk is. Ja. Ja. En, en dat is weer waar je het net over had. Hè? Naar jezelf willen kijken van hoe divers oh. wil ik zijn. Dus, uh. Ja, maar ook die managers dus, dat die snappen uh, dat iets van... Uh, uh, het is net als met discrimineren. Dat je denkt van, uh, uh, als je niet tot die doelgroep behoort... dan kun jij eigenlijk niet goed beoordelen of iets discriminerend... Voelt of niet. Want ja, je zegt van ja, maar het is niet zo bedoeld. Dat, dat klopt, maar. Uh, ja. Uh, ja, nou ja. Dat, uh, als jij, uh, dus als je als man zegt van zijn wij dan zo'n vrouw onvriendelijk? En dat je soms ook even moet helpen om uit te leggen van waar dat in kan zitten. En dat je dat dus ja. eigenlijk ook al kan meten aan gewoon de, ja. de, de verhouding in procenten. Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat ik nog wel een uur met je door kan praten, maar vanwege de, het format uh, wil ja. ik zo afronden. Uh, heel erg bedankt in ieder geval voor je deelname. Heb je gezegd wat je ook wilde zeggen over de. Ja ja oh, super. Ja, dankjewel. Ja, heel erg bedankt. Je hoorde Helga Ultzen, die in verschillende projecten gewerkt heeft, die zeg maar in de IT of tegen de IT aan zitten, als ik het wat ja. beter vertel. En de ja. volgende aflevering gaat ook weer over manieren om de gelijkwaardigheid tussen de genders sneller te veranderen te bereiken. En wil jij ons een beoordeling geven? Nou, dat vinden we heel fijn. Dat kan op Google bijvoorbeeld. En wil je meer weten? Heb je een idee of wil je meewerken? Ook daar worden we blij van. Check van Zij .nl. En bedankt voor het luisteren. En nogmaals, bedankt Helga. Dank je wel.